Voor de SURF Challenge Day hebben we een koppeling gerealiseerd tussen de SURF Canvas testomgeving en Prestige Deco. En dat hebben we gedaan met behulp van LTI. Het doel van de koppeling is dat we de video's van Prestige Deco kunnen tonen binnen een Learning Management systeem. En het idee daarbij is dat je alleen maar inlogt op het LMS. Dat de rollen en de rechten zijn overgedragen naar het LMS, zodat je geen uh, separate rechten binnen Prestige Deco hoeft in te voeren. Dat de docenten en studenten uh, video's kunnen uploaden naar het systeem. En dat je als docent of als student ook opmerkingen op de tijdlijn van de video's kunt plaatsen. Nou, als we gaan kijken naar een voorbeeld, dan zien we hier bijvoorbeeld een uh, weergave van een pagina met drie video's van Prestige uh, in een modulepagina. En klikken we dan op uh, voorbeeldvideo's, dan uh, opent zich de player en die speelt zich dan netjes af. Nou zijn er uh, verschillende soorten content uh, die je uh, kunt aanbieden. Dat kan zijn uh, dat je nog niks hebt en dat je on the fly als docent of als student een videootje uploadt naar het systeem. En daarvan meteen een pagina maakt die zich binnen de leeromgeving uh, plaatst. Maar het kan ook zijn dat je al video's binnen Prestige Co. hebt en dat je een bestaande video wil selecteren. Uh, dat kan zijn dat je een paar individuele video's selecteert. Maar het kan ook zijn dat het een dynamische lijst is die zich steeds aanpast op basis van een opgeslagen zoekresultaat. Nou, dat zoeken en filteren van je bestaande content dat is vrij simpel. Een soort van Google-achtige interface. Je typt wat in en hij zoekt door alle metadata. En vervolgens komt daar een lijst met video's uit en je vinkt aan welke je wilt tonen. Maar dat kan ook veel ingewikkelder. Bijvoorbeeld met de uitgebreide interface... En uh, dan kun je complete zoekqueries bouwen met meerdere metadatavelden die binnen Prestige.co zijn uh, aangegeven. En daar kun je een selectie uit maken en die kun je dan al dan niet als individuele resultaten of als een dynamisch zoekresultaat opslaan. Dit is het, uh, het voorbeeld van zo'n dynamische zoekopdracht. Je maakt eigenlijk een, uh, een, een simpele zoekopdracht en je geeft aan dat je de resultaten automatisch wilt uh, wilt opslaan. Uh, dit is een voorbeeld van de grotere opname. Je maakt dus een, een, een selectie op basis van een zoekopdracht van de grotere opnames. Dit plaats je in je leeromgeving en de studenten vinden daarvoor zelf welke opnames er in de toekomst worden opgenomen en live worden uitgezonden. En die kunnen ze dan vanuit de leeromgeving bekijken. Nou, als we dan uh, gaan uh, kijken binnen de, de, de leeromgeving hoe je de content kan aanbieden, dan heb je vaak het verschil tussen een externe toolpagina of bijvoorbeeld een, uh, een pagina met een de rit, de text editor. Uh, dit gaat niet voor elke leeromgeving op, maar uh, Canvas en, en uh, bijvoorbeeld de Desire to Learn, die doen dat soort uh, dingen wel met uh, Brightspace. Uh, Moodle kent dat bijvoorbeeld weer niet. Uh, de laatste uh, voorbeeld is een, een opdracht die je alleen voor studenten beschikbaar maakt, waarbij ze een video moeten inleveren als een videotaak. Nou, als we daar uh, wat dieper op ingaan, dan zien we hier wat van die verschillende uh, vormen. Uh, bijvoorbeeld een, uh, je kunt een, een uh, dynamische lijst met thumbnails uh, weergeven, dat zien we links onderin. Uh, maar je kunt ook in de WissiWig editor bijvoorbeeld alleen maar een tekstlink weer, weergeven waar als je erop klikt zich een browser window opent. Terwijl rechtsonder zien we bijvoorbeeld hoe je een video kunt embedden binnen een pagina, binnen een, een, een ritstekst editor van Canvas bijvoorbeeld. Als we dan uh, gaan kijken naar de videoassignments, wat je dan doet is je geeft de studenten de gelegenheid om een pagina, uh, een, een taak uh, aan te maken. Daarbinnen... Uh, dit is dan binnen Canvas. Daarbinnen geef je ze de uh, optie om een assignment in te leveren. Uh, als ze daarop klikken, dan krijgen ze de mogelijkheid om een video te uploaden. Uh, dan krijg je de upload interface die vergelijkbaar is met die van de docent. Uh, je kiest je video, je bepaalt waar die terecht komt, je geeft wat metadata mee en je begint te uploaden. Daarna uh, kan de video uh, beschikbaar worden gemaakt binnen de... Jou ja, noemen ze dat? De gradebook. En dan zie je dat een, een docent kan zien welke student welke videotaak heeft ingeleverd en kan daar vervolgens punten aan toekennen. Uh, wat voor data gebruikt Prestays Code dan om deze koppeling mogelijk te maken? Als we dan uh, wat dieper gaan kijken, dan uh, maken wij gebruik van de cursus-ID, die wordt via LTI onder water meegegeven, uh, de pagina-ID, dat is ook wel de, de resource link-ID. En er is een unieke koppeling voor die plaats. Uh, je kunt je voorstellen als je meerdere items in een uh, Rits Text Editor plaatst, dan heb je dus meerdere uh, van dezelfde objecten met dezelfde cursus-ID, dezelfde pagina-ID, maar die hebben dan wel een verschillende identifier, verschillende resource-ID. Dus die drie zijn eigenlijk uh, dat zijn de key elementen voor het, uh, het bepalen van... Uh, welke content moet hier nou worden getoond? Daarnaast is het heel belangrijk om te weten, van, uh, ben je een, uh, een learner, een instructor of een administrator? Oftewel een student, een docent of een beheerder. En uh, op basis daarvan wordt bepaald of jij uh, nieuwe pagina's mag aanmaken, of je een assignment mag indienen, of dat je zelfs uh, content mag weggooien, bijvoorbeeld als administrator. Uh, daarnaast willen we uh, ook heel graag het e-mailadres weten. Als we dat niet weten, dan uh, staan we niet toe dat er een upload wordt gedaan. Maar we staan ook niet toe dat je video comments, dus uh, annotaties op de tijdlijn mag maken. Want daarvoor willen we echt wel weten wie dat gedaan heeft. Uh, als we dat dan passen in het plaatje van uh, SURF, wat SURF ons heeft uh, meegegeven, kunnen we eigenlijk een aantal dingen weglaten. Dus ik heb wat, uh, wat lijntjes weggehaald, want eigenlijk is het een vrij basale koppeling. Wij, het enige wat wij doen is, uh, als de inlog eenmaal gedaan is via het uh, Learning Management Systeem, dan wordt onder water via LTI doorgegeven naar Presentation.co uh, naar Presentation Co, wat je e-mailadres is en welke pagina je wilt bezoeken. Verder doen wij eigenlijk niet heel veel. We halen geen groepsinformatie op. Wij uh, slaan geen gegevens terug op in, het, uh, in de leeromgeving. Het is een, een vrij basale koppeling. Uh, een van de vragen die we terugkregen van Surf is: van ja, maar wat heeft dat dan uh, ja, voor, voor invloed op de hoeveelheid data die wordt verzameld? Hè? Uh, en is dat dan veel? En, en uh, wat kun je dan doen om dat af te schermen? Nou, eigenlijk valt dat best wel mee wat wij, uh, wat wij verzamelen. Want. Uh, als je een, een SaaS of een on-premise oplossing kiest, dan worden gegevens opgeslagen in je eigen database waar je zelf controle over uh, hebt. Dus ja, het, het zijn je eigen gegevens, je kunt er zelf bij, je kunt ze zelf uh, beheren. Uh, bovendien wordt er niet heel veel meer verzameld dan dat er in andere uh, applicaties wordt verzameld. Wat we bijhouden is het IP-adres. Uh, waar vandaan de vraag wordt gedaan, de browser waarmee uh, contact uh, uh, wordt gemaakt, zodat we weten: van, is dit, een, is dit een, een, een mobile device of is dit, uh, is dit Safari? Uh, we willen het, het e-mailadres uh, willen we weten, omdat we anders uh, niet weten wie iets gedaan heeft en wie de eigenaar van de content uh, is. En uh, vervolgens wordt vastgelegd welke video bekeken is en hoe lang die bekeken is. Nou, nou, is het wel zo dat deze informatie niet toegankelijk wordt gemaakt voor de. Uh, voor de eindgebruiker en voor de docent. Deze informatie wordt opgeslagen in de database en daar wordt niet toegang toegegeven. Nou, een van de andere vragen die SURF ons heeft gesteld is van welke afspraken... Uh, uh, nee, ja, welke, uh, ja, wat, wat, welke afspraken met betrekking de data kun je adviseren. Uh, adviseren wij in ieder geval om onderscheid te maken tussen studentenvideo's en uh, lesmateriaal. Uh, waarom? Uh, vaak hebben ze verschillende metadata, uh, ze hebben verschillende uh, bewaartermijnen, verplichtingen. Uh, daarnaast is het wel belangrijk dat je goed met workflows aan de slag gaat om ook oude content op te ruimen. Daar kun je je eigen uh, regels in, in opnemen, maar video is grote hoeveelheid data, dus uiteindelijk wil je dat ook een keer opruimen. Uh, als we gaan kijken naar de AVG... Uh, materiaal wat wordt opgeruimd, belandt in de recycle bin. En de recycle bin kan nog een tijd staan. Dus het wil niet zeggen dat als je iets weggooit, dat het ook weg is, dan zit het in de recycle bin. Afhankelijk van je eigen gekozen instelduur daarvan, kan dat zijn 30 dagen, 90 dagen, een half jaar. Uh, maar dan is het nog niet weg, want heel vaak worden die gegevens ook nog een keer in een backup opgenomen. En als het in de backup zit, dan is het ook nog steeds niet weg. Het kan zijn dat de backups zijn die een jaar, twee jaar, drie jaar, vijf jaar bewaard blijven. Ons is ook gevraagd om te kijken naar LTI en de visie daarnaar. Wat voor ons een belangrijke is, is de, het, opruim, het opruimprobleem wat we hebben met LTI. Als je content via LTI in een, in wat ze dan noemen de tool provider plaatst dat is zeg maar in dit geval in Presentation to go, dan wordt er niks doorgegeven als een cursus wordt verwijderd. Dus als in de LMS een cursus wordt weggegooid, wordt er geen content in Presentation to go weggegooid. Die weet daar niets van, die weet niks van het, het, het beheer van cursussen binnen de leeromgeving.